Ik ben Niels Houwer en ik werk als junior A-director bij de Goede Doelen Loterij. Ik doe mee aan een start weekend omdat ik graag nieuwe mensen met inspirerende ideeën wil leren kennen en deze ideeën graag samen wil uitwerken. Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan een start weekend. Ik heb me op de website een beetje ingelezen, maar ik laat me graag verrassen. Ik geloof dat als je niet kunt delen, je ook niet kunt vermenigvuldigen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, wanneer je idee durft te delen, dat je dit met anderen naar een hoger plan kan trekken. De maandagochtend na start-up weekend kijk ik terug op een te gek weekend en zit ik vol energie om het project verder uit te werken.